Over wie in hem gelooft, die zich vastklampt, vertrouwt op hem, wordt geen oordeel uitgesproken. God verlangt om zijn volk te genezen van pijn uit het verleden, als gevolg van afwijzing. Hij wil dat je weet dat hij je nooit zal afwijzen. Hij zegt in Matthäus 11, vers 28, Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan... Dan zal ik jullie rust geven. Dit refereert naar degenen die zichzelf afbeulen om proberen volmaakt te zijn en dan zichzelf slaan met schuldgevoelens als ze falen. In Johannes 3 vers 18 was Jezus in gesprek met mensen die probeerden onder de wetten van de fariseers te leven. Het kost veel om fariseers te behagen en ook vandaag zijn ze nog om ons heen. Ik weet zeker dat je er een kent, iemand die zoiets zegt als Ik accepteer je als je alles perfect doet en mij pleziert. En als je dat niet doet, wijs ik je af en zal ik niet van je houden. Jezus is geen fariseer. Hij zegt in Johannes 3 vers 18 dat wie in hem gelooft, wordt nooit afgewezen. Geloof in hem, heb hem lief. Klamp je aan Hem vast en vertrouw Hem. Dan kun je echt de vreugde van het overvloedige leven die Hij je geeft binnengaan. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, dank U dat U mij lief heeft en mij altijd accepteert. Ik geloof in U, houd van U, vertrouw op U met